Hè? Dat is het. Kijk, gooi ik wat uh, egelvoer Deze sprikkelt heel erg. Een speciaal egelvoer. Ja, dat is echt een Die is heel erg prikkelbaar. Ja, die is niet zo, <laughs> zo prikkelbaar. Ja. Nou, die niet. Nou, deze ook man. Waar zit die kap? Oh, hier. Zo, ik heb er een heleboel voer gegooid. Kijk. Ik denk dat jullie vandaag oh. extra veel moeten doen, want er zijn nieuwe gasten. Lijkt oh ja. voor een feest, kijken. Nou, ja. moet je kijken hoeveel erin zit. Nee? en En hoe heet deze snel? Dit was Wappie. Dat is Wappie. De wappie was niet zo stekelig was die Nee, onderdeel. die was altijd al heel rustig. En wappie is een meisje? Ja, ja allebei. En, dus zijn allebei. Allebei meisjes. Ze zijn gewoon dikke vriendinnen. oké oh, kijk, ze gaan alleen. Ze gaat alleen. Wat <laughs> ga je doen? Nee? Oké, okay. nou, nou, nou, gaat het nog niet echt op aan de Nee, die andere ja. denkt dat het is een beetje ja. licht nog. Ja. En nee, dat vinden ze eng.